Yo, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering. Ik ben Andreas en ik ben vandaag terug op de Watercraft server. Jongens, vandaag heb ik een enorm plan. En jullie zien het al achter mij. Ik ga mijn hele pumpkin farm veranderen. Helemaal tot boven maken met redstone. En mooi maken, want dit is gewoon één box. En ik vind het niet mooi. We moeten het mooi gaan maken. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we even naar het shopping district. Want vorige keer ben ik iets vergeten daar te doen. En ondertussen als we daar naartoe vliegen... Jongens, laat zeker even een like achter op deze aflevering. Als je nog niet met Discord bent gejoined, doe het dan even zeker. De link staat in de beschrijving. En hier is een, een, een dubbele raid-aangang. En ik denk dat er niet meer zoveel villagers over zijn. <laughs> oei oei. Oh, oké, okay. we gaan dit snel weg voor onszelf doodmaken. En nu dat we in het shoppingdistrict zijn, kunnen we sowieso ook al even kijken of we nog wat hebben verkocht. Maar, zoals je ziet... Er is hier een, een kleine verandering. Verboden water over het kunstgras te gooien. En zoals jullie zien, iemand heeft hier water over gegooid. Natuurlijk kunnen we op deze server altijd slash coi doen. En dat gaan we ook even doen. En. kaasbroodje <laughs> oh, Dat ging proberen. Alle bordjes. Weet je hoeveel bordjes hier staan? Ik zie hier twee bordjes. Drie bordjes. Want hier staat er ook één. Vier bordjes. Vijf bordjes, vijf bordjes met jongens. Kom hier niet met water. <lacht> nou, ik heb een beetje. wat green terracotta, uh, green terracotta, green concrete powder gemaakt. Het is opgelost. Kerzenbroodje, als je dit ziet, niet meer doen. Hier niet met water komen. <lacht> we gaan even kijken of we nog wat sales hebben gemaakt. Jazeker, we hebben drie shulkerboxes. We hebben vier shulkerboxes verkocht. Er zijn weer 20 diamonds erbij. Ik moet echt iets tijdens een stream of, of eens een keer de Elydras gaan bijstokken. Want die waren zo snel uitverkocht. Dus we hebben 20 diamonds bijgemaakt. Even kijken, de stone shop. Deze stok ik bijna nooit. Dus we moeten even kijken of ik hier überhaupt iets heb verkocht. Een Beetje leek. Oké, okay. in the side niks. Gravel. Ja, Het is eigenlijk allemaal een beetje uitverkocht. Ik moet dit nog eens gaan bijstokken. En ook echt eens mooi maken. Want het is wel een oké okay building. Maar de binnenkant is nog steeds... Zo lelijk eigenlijk. Even kijken of we nog wat slimeballs hebben verkocht. Geen slimeballs hebben verkocht. Vind ik een beetje raar. Ik ben de enige die slimeballs verkoopt op het server. We hebben heel veel kunpowder verkocht. En één stuk rockets. Heel veel kunpowder. Ik wil wel eens zien wie dat er zoveel kunpowder heeft gekocht. Run animal. <lacht> nou, dankjewel voor uh, te uh, shoppen bij mij. We hebben ook weer geen hout verkocht. De mensen kopen tegenwoordig niet meer zoveel hout. Ik denk dat... Uh, en er we heel veel houtjes bij, uh, bijgestokt in het uh, begin van het seizoen. En dat zijn uh, op dit moment al mijn shops. Ik moet echt eens uh, gaan beginnen met alle, alle shops te gaan maken. En zeker met dit groot project. Dit is echt een, uh, ja, een huge project. Denk ik een van de grootste projecten op de server. Buiten natuurlijk het uh, grote kasteel van Milan. Nou, we hebben 49 diamonds bijverdiend jongens. Die ga ik even in mijn diamond box steken. En zoals jullie zien, ik heb echt al... Zoveel diamonds, holy shit. Ik denk echt één van de rijkste ben op de server. Maar ik denk dat Phoenix ook wel goed in de beurt komt, want die hebben zoveel shops. En ja, ik denk dat er ook wel veel wordt geshopt daar. Oké, okay, we gaan vandaag even beginnen met de, uh, hoe noemt het? Oh, ik ben de naam Met de Pumpkin Melon Farm, jongens. Pumpkin Melon Farm, ik wil het modern gaan maken. Dus, wij zijn natuurlijk weer bij deze shop. Ik ben er gewoon echt, denk ik, een van de beste kopers. Ze hebben zoals je ziet de white concrete bijgestokt. Bij en ze hebben hier wel geen endertjes staan. Dus jongens, als je deze video kijkt, plaats een ender in je shop. Ik heb een ender nodig, want nu moet ik altijd terug naar mijn eigen shop lopen. Plaats gewoon een ender in je shop. Uh, dit zijn dus de choco-boxen die ik nodig heb. En ja, we gaan even kijken hoeveel we gaan kopen en wat we eigenlijk willen maken. Want ik ben nog niet zeker wat ik wil maken. Maar het zal ongeveer dezelfde stijl zijn zoals ik nu heb bij mijn uh, hoofdtoren. Dus daarvoor heb ik veel light grey concrete nodig. En we pakken gewoon even een 49 diamonds eruit. Um, nee, Voor ik hier ga kopen moet ik even kijken hoe ik het ga bouwen. Maar eerst gaan we natuurlijk beginnen met dit. De grote pumpkin en melon farm. En ik denk dat ik ga beginnen met het helemaal weg te halen. En daarna kunnen we kijken of we hier iets gaan bouwen of wat we hier gaan bouwen. Oké okay, jongens, en als je natuurlijk een grote creeper of eigenlijk gewoon een algemene mob farm hebt. Dan gaan we natuurlijk niet alles met de hand weghalen. Je hebt natuurlijk het perfecte TNT daarvoor. Daar kunnen we de bovenkant mee weghalen. En ik weet niet, ja ik heb nog genoeg zand. Dat gaan we ervoor gebruiken en... Dan kunnen we deze aflevering in ieder geval al beginnen met een enorme knal. 51 TNT, dat moet genoeg zijn om de bovenkant helemaal weg te halen. Deze actie valde zo hard. Echt, het deed geen damage. Het kostte zoveel TNT om een beetje oppervlakte weg te halen. Dus ik laat ook gewoon in de video. Neem maar van mij aan dat het echt niet lukte. Oké, okay, ik heb net de hele bovenkant weggehaald. En ik zag hier een skeleton. En... <laughs> Kill a skeleton from at least 50 meters away. En. Dat was echt een vet geluidje en zo. Echt heel cool. Heel, heel cool, dit. Ja, dat was ik gewoon even minder. Ik vond het best wel cool. Het is een epic achievement. <laughs> het moment dat Minecraft dus gaat toevoegen, dat je sneller glas kan breken. Want dit is echt. Dit gaat zo lang duren. En ik wil hier geen TNT gebruiken. Want als er één TNT naar beneden schiet, op de redstone, het is best wel. Een, een, een duur redstone systeempje. Dus, eh... Uh, ja, dit gaat echt heel lang duren. Oké, okay, ik ben bijna klaar met de eerste... Amai, <coughs> oh Ik ben bijna klaar met de eerste muur weg te halen, maar het viel mij op dat heel veel items hier blijven liggen. Zoals je ziet, het, het blijft gewoon allemaal een beetje vast liggen. Dus ik dacht van, kijk, okay, kijk, wat is het probleem? Waarom blijven al die items vastzitten? En toen ontdekte ik iets enorm, jongens. Het is... Echt ik, heb, ik, ik wist dat, dat er waarschijnlijk heel veel um, melons en pumpkins vast zouden zitten in dit systeem. Omdat ik de afgelopen tijd uh, dit systeem niet heb leeggehaald, maar helemaal vol. En <laughs> dit is echt... Alles zit helemaal vol. Dus wat ik nu ga doen, is gewoon waarschijnlijk 10 minuten lang, of 20 minuten lang, alleen maar melons en pumpkins uit het systeem halen, verplaatsen naar een chest. En ja... En dit is toch echt. Wow, wat is dit? En daarna jongens ga ik gewoon rustig Minecraft Monday kijken. En ondertussen dit hele gebouw weghalen. En daarna waarschijnlijk slapen. En dan ga ik morgen beginnen met het design voor dit gebouw. Want het moet. Af, ik moet een tof gebouw hier hebben. Daarna komt de XP vorm aan de beurt. En uh, ja, we zien wel. We zien wel. De vorige aflevering wordt wel wat minder ontvangen, maar. Uh, ja in ieder geval heel veel likes, heel veel support dus dat uh, compenseert wel een beetje, mensen kijken de video ook heel veel af dus uh, dat is ook heel tof om te zien en jullie stemden ook voor langere afleverings dus uh, ja, dat, hopelijk is deze wat langer ik kreeg ook echt heel veel tips van mensen van ja, um, je kan misschien deze youtuber uh, bekijken want deze doet dit ook al lang en bla bla bla dus ik heb al uh, wat youtubers bekeken en ik wil zeker allemaal beter gaan doen want ik vind het heel tof om dit uh, ja, te laten zien Een beetje, ik, ik speel zo vaak op deze server en... Om dan gewoon dit te spelen en ondertussen te delen met jullie. Is best wel tof, is best wel tof. In ieder geval jongens, euh, ik ga dit helemaal leeg halen. En euh, dan zie ik jullie morgen. Ik had eigenlijk nog geen zin om te gaan slapen. Morgen werd twee uur later. En terwijl we naar de visie kijken. Zijn er twee uren voorbij gegaan. En dit is wat op dit moment... Gebeurd is. Dit is wat ik. Um, en samen met Lucas, die mij in de helft even kwam helpen. Oh, even lek. Uh, wat er gebeurd is. En zoals je ziet. Het hele gebouw is weg. Ook deze constructie van het oude gebouw is ook weg. Natuurlijk de villagers niet, want die hebben ook best wel nodig. Die kunnen ook best wel handig zijn. En wat ik zelf ook nog wil doen, is de XP farm weghalen. Dit is dus mijn Blaze XP farm. Werkt redelijk goed. Um, Alleen is er op dit moment uh, een, klein, een betere op de server. Maar ik ga deze dan ook vaak gebruiken. Want helemaal naar de end, helemaal naar de end gaan. cetera, Is niet... Uh, ja. Kost heel veel tijd. Deze ga ik ook weghalen. En toen dacht ik van... Oké, okay, kijk. Als ik dit allemaal ga weghalen. Kan ik gewoon een hele base. Uh, hoe noemt dat? Makeover doen? Een base makeover? Um, zoiets. achter. Dus ik ga dit toch weghalen. En dan ga ik op mijn bouwserver. Een hele... Nieuwe base bouwen hiervoor. Tuurlijk, dit blijft gewoon staan. Maar alle farm moeten hier gewoon inkomen. En ik ga proberen om echt heel creatief te zijn. Om echt iets moois te maken. Zodat ik morgen hier heel goed aan kan beginnen. Maar eerst natuurlijk nog even deze XP farm weghalen. En nu dat ik toch bezig ben. Ik heb wat van de comments op dit moment gezien. En één comment viel me op van AE Star Emil. En die zei van hey, uh, je kan wat Pixel Rift gaan kijken. Um, en daar een beetje inspiratie van pakken Hoe dat hij zijn video's aanpakt En ik wil zo'n video's niet gaan maken Pixel Rift is echt een guy met zijn survival guide Die dat um, Echt alles uitlegt En heel goed tutorialwijs alles doet En daar heb ik nu eens echt Oh nee, no no no Oh, ik ben zo dom Dus, wat ik aan het zeggen was Pixel Rift is echt een persoon Die dat um, alles heel tutorial wijs uitlegt En dat wil ik niet gaan doen Ik wil niet um, een tutorial gaan maken van mijn video's. Een beetje meer Hermitcraft, ja. Hermitcraft zou ik nog echt wel willen zien doen, dat soort video's. Um, en... Ja, weet je. Misschien wordt het niks, misschien wordt het iets. Ik vind het in ieder geval leuk om op uh, deze serie te maken. Dus uh, we gaan het gewoon proberen. Ik heb wel gezien dat de vorige video wordt um, veel slechter ontvangen dan de uh, welkom video. Misschien een slechte titel, misschien een slechte thumbnail. Laat even achter, waarom denk je Um, de likes wel in ieder geval niet tegen, de likes zitten nu al over de 20 en onder de 100 weergaven In ieder geval, we hebben al direct een hele trouwe community um, bereikt, dus dat is sowieso al een leuk ding. En ja, we gaan uh, even kijken of we deze serie kunnen volhouden. Natuurlijk, um, als deze serie heel slecht wordt ontvangen, dan ga ik het waarschijnlijk wat minder doen. Dan worden het natuurlijk wel veel groter, veel meer uitgebreide afleveringen. Dus wat ik aan het zeggen was, dan worden het natuurlijk um, uitgebreide afleveringen één keer per week of twee keer per week. In ieder geval iets minder, maar ik zie me dit ook nog wel elke dag uploaden, want uh, ja, waarom niet? Nou, dus hebben we één kant helemaal weggehaald en het ziet er nu heel raar uit. Maar uh, ja, dat is toch wat ik uh, voor vandaag ga doen, hierop. En uh, dan zie ik jullie morgen, of ja, eigenlijk voor jullie over een paar seconden, maar voor mij <laughs> een paar uur. Yo, dus 48 uur later, oftewel twee dagen en twee nachten. Yo, en we zijn ondertussen twee dagen verder jongens, en ja, in die twee dagen is er veel gebeurd. Een livestream die crazy was, en ik had even wat minder tijd om op te nemen. Maar we zijn terug op de Watercraft server, en we gaan verder met het project. Dit is um, ja, wat ik heb uitgelend. ik heb op mijn uh, eigen survival wereld het gebouw gemaakt. En zo groot wordt het, ik zal het even laten zien, dus zo groot wordt het. Zoals jullie zien, echt een huge gebouw. En ik heb ook een pilaar gemaakt hoe hoog het gaat worden en dat is dit dus zo hoog wordt het tot de, daar komen ook de machines en hier wou ik mijn training al gaan doen dus dit verplaats ik naar boven alle enchantment villagers denk ik dat ik die er niet ga doen um, maar ik denk wat de hel gebeurt hier <laughs> oh minecraft fiction shit man wat <laughs> nee um, hier komen dus al mijn uh, villagers voor de farm want ja, dan kan ik gewoon hier mijn sorteersysteem uh, achterlaten en dan direct gaan handelen en emeralds verzamelen. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb trouwens ook gezien dat er een banner-guy vast zit in mijn systeem. Dat vond ik best wel grappig. Um, ja, dit, dit systeem hangt ook echt van alles. <laughs> Oké okay, jongens, um, we gaan bouwen. Jullie gaan uh, genieten van een timelapse. En uh, over een minuutje voor jullie ben ik bij jullie terug. Um, en voor mij waarschijnlijk een uur of twee. <laughs> Geniet van de timelapse Dus waar ik het vandaag over wil hebben En dit was een langere timelapse Dus ik ga niet alleen praten in deze timelapse Maar waar ik het vandaag over wil hebben Is over een klein probleempje Dat op dit moment afspeelt Ik heb twee dagen geleden Of drie dagen geleden De server donators only gemaakt Dat betekent dat iedereen dat erop zat Erop blijft De mensen dat erbij willen komen Moeten 1 euro betalen Je moet donator zijn en dan kan je erop. Sommige mensen vinden dat onfair. En ik zal je even mijn redenen uitleggen. Dus, wat het ding is. We hadden, um, zonder de donators, waren er heel veel mensen die zeiden van. Ja, ik ga wel spelen, ik ga wel spelen. Ze spelen twee dagen, ze stoppen daarmee. Sommige mensen waren van. Oh ja, ik kreef een beetje. Ik pak dat uit een kist en ik pak dat uit een kist. Niemand merkt het. Mensen merken het wel. Ze vinden het dan onfair dat ze er worden op aangesproken. Die dingen. Dus, ik wou weg van die trolls. Ik wou weg van mensen die... Eén dag gaan spelen. En daarom wil je er nu op donaten. En hoe kan je doneren worden? 1 euro donaten. Dan ben je al een donator. En ik, heb, ben, ik ben al uitgescholden voor Geldwolf of heb je geld tekort of zo 1 euro jongens. 1 euro. Puur om even die trolls buiten te houden. En als dat niet werkt, als er nog veel meer trolls binnenkomen, dan wil ik best wel voor die 1 euro die mensen binnen of die mensen van de wijkjes afhalen want hun zijn 1 euro kwijt en ik ben 1 euro rijker zo gaat het en zo zit het nu even in elkaar sorry voor de mensen die geen geld hebben en die heel graag op deze server willen spelen sommige mensen hebben het verpest voor jullie dan um, ik kan er niet veel aan doen het spijt me ik kan er eigenlijk wel veel aan doen maar ik ga er niets aan doen ik vind deze manier goed het werkt de komende dagen al heel goed mensen zijn actief de server is heel actief en um, we houden het zo dus geniet van de video als je, dan, um, als je op de server wilt als ik live ben, kan je donaten. En dan word je op de whitelist gezet. Heel simpel. Dus jongens, um, bedankt voor het kijken. Laat zeker voor die like achter. Geniet van de time timelapse. En ja, uh, yeah, dat is hem. <tries> Oké, okay, na anderhalf uur is het uh, gelukt zoals jullie zien. De muren staan er. Ik heb helaas geen terracotta en concrete meer over om het dak te maken. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Een shout-out naar Olaf voor het helpen. Jullie hebben hem ook in de timelapse gezien. Hij heeft heel veel geholpen met uh, alle plaatsen waardoor het allemaal wat sneller ging. Helaas is, het, uh, is dit hoeveel tijd ik uh, over heb voor deze video. Want ik moet het nog online krijgen vandaag. En dat duurt nog wel even. Dus jongens, uh, bedankt voor het kijken. Deze aflevering de volgende keer bouwen we dit af en beginnen we met de XP Farm en de Villager uh, trading systeem. En uh, jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei uh, trouwens. Deel je like en op zijn. Check de Discord en uh, abonneer als je dit uh, tof vindt. Doei!